Nog even terug te komen op die vraag, hoe doen we dat, dat dan? Wat is concreet? Wat zou een volgende stap morgen nou, zijn? We hebben het over één onderwerp, nog niet zoveel gehad, waar, waar het boek ook heel erg over gaat, wat mij betreft, is die, is die vertraging. He, dus uh, we leven in een enorm tijdperk van versnelling. Technologie wordt over ons heen gestort. We krijgen de hele dag berichtjes met buzzes en, uh, en uh, piepjes en weet ik wat allemaal wat. Maar die versnelling gaat natuurlijk niet overleven. Die technologie die doet het veel beter dan wij. Dus wat ik ook mooi vond van het boek en van Marlijn... is dat die bij eindelijk een soort, eigenlijk een soort oproep tot tijdrebellie. Dus eigenlijk moeten we, moeten we die versnelling opheffen... en moeten we juist een stap terug gaan zetten. Moeten we juist in een vertraging, in kunst en cultuur... Zijn de, bij uitstek vormen die juist de vertraging faciliteren. Juist het denken even naar jezelf terug en dan weer de verbinding aangaan. Dus als je aan mij concreet vraagt, is het gewoon... laten we in godsnaam tijd maken met elkaar... in mijn organisatie, in mijn team, met mijn gezin, enzovoort, enzovoorts... Om stil te staan bij dat verhaal, wat is dan die plek die ik heb? En hoe kan ik die plek dan bevragen en bevinden? En wat heb ik daarvoor nodig? En welke instrumenten welke verbinding daarvoor aangaan? Dat kost gewoon tijd. En als je die tijd jezelf niet gunt en niet aan elkaar gunt, ja, dan blijven we elkaar maar doorrennen en dan val je echt een keer doodmoe neer.